Hey hej. Ik ben kapitein vandaag! En het is goed dat het hier gegaan We hebben een schikkelijk, goed uitbytte. Ongelooflijk goed uitbytte. Maar morgen is het een debat met Marika. Dus, ik verzoek hier. alle de pengaren hebben verschillende dingen. Ik verzoek den we deze treen hier en de toren daar. En zo neem ik 6, 4, 5 och 1 själv. en 1 kjell. Een 1 daar, je kunt het nooit. Oké, dat is goed. Je krijgt 2 en 3, ik krijg maar de andere. Oké, okay, dan wat om je deelt maar ik zal wel de delen die we hebben eerst is het flott yep. nog een kelder spel een piratspel helaas we gaan daarvoor uitbuiten Bytte de uh, Bytte zal worden verdeeld de spelers en wij die de kaart hebben deze gaan dan de schatten die we hebben nu en dan gaan we deel maken uh, deze de coöten hebben je daarvoor hebt gegeven, is de rijke waarde. Dus de de het is de rijkevuld, dus startspel de rijkevuld op de volgende ronde. Zo, hier heb ik een mosserkorten. Zo giezen we alle, dit uitwisseling, welke fiets je dan hebt. Dan zeg ik dat oké, we zitten Och nemen, sukker en torsward. En je wordt vijfde man de volgende ronde. Är dat is för voor Så zo gaan we dan met die straven die in twee weken volgen. dat is ook voor dat is voor dat is voor de. als we willen. nou, als we allemaal we we dan we die naar trede pass. Okay. Uh, is uh, ja, oké, dat is ook voor dat is ook goed. dat is ook goed voor de. dat is ook dat goed ik kan niet by först <settend> för att jag moet kaptain, men jag sist så alla andra kan väl gå ta den till slut. Som är spelare i hovet saker. Men skattarna är väldigt förskärliga. De har förskärliga värder av det här vilken We hebben Vi har silvers, här in silver som är på står på inte att tar ut vad den här. Så har du sokar, det de gottarna. van är væren avringar av vad det schema här. Och det schema här kan ändra sig ut andere andra die som du kan helt kontroll på. I tilläg så har du sån Pirat flag, och zo toe heb je Letter of Mark. Og Letter of Mark, dat is dat je hebt, je nationstilatels, zegt: till 'Angrippe andere nationer. Maar zie dat je hebt Letter of Mark hier, Så zo heb je ook een vlag die matcht zo'n date. dan krijg je du minus-poing, dus je moet passen dat je het niet krijgt. Dan heb je de kleine katane. Dat is ook niet het zanger, want het je geven, Maar, je hebt. Bibel en om, zo kan je straf in beide torden moet je moet welge. Sla je een drinkje weg een Bibel, Bibelweg? Zo heb ik een zo'n trail Dus Het is dus een det hier. Een tilleg, het laatste, het is de rödkort. De had er zitten uit, pirat, prikkert rond op de verschillende ögen. Ja, dat is een poëg dan. Daarom zijn alle veldmen op de ögen gevuld. Dus daar is altijd een zward minder dan dat veld op de ö, dus de ene oeien wil ik niet schaar en elke instelling. Een så har varför har ett skjult uppdrag som kan ge extra segerpoäng hvis du klarar att fullföra det och det är inte så lätt ska jag Maar de. Men det har du spel of Eh är delar du dan Okej då. Det är inte kapten du blir, du blir quartermaster men jag tycker vet inte vad som är norska för kan gå på skift vid önskemål. Eh och quartermastern vet också nog som de andra inte vet för någon har skattigotten där ligger nämligen med ansiktet een så kunde han som vet vad det er for noe? So, so mm -hmm. lager zo ziet de wet En zoals als een schatting, en zo. En zo. Een gas een face down, dus. Hij zit er nede. Je weet, tyk ik, wat het is voor node. Is het een vlagbuiker-tränger? Is het een onprobeerlijke so marker? Je hebt geen peiling, Dus dat is een klein spanningsmoment daar. Maar anders, zo is er det ingenting nieuws met het spel Het is een heel eenvoudig: is het een spel, en je hebt een spel Som een beetje för lang dan Speciellt als je een quartermaster hebt die bruin een beetje te lang tijd heeft gekozen uit te wijten en niet klaagt over iets dat iemand wil hebben, een keer. Niemand dat, oké, daar lagen we het uit ik wijten. dat, dat. Oké, en zo houden we botsen uiteindelijk. Ja, Spelet gelij. Maar, spelletje is goed. Highlight Gate. Daar. f zien in de wereld. Daar. Mmm, mooi. En, uh, maar, niet en loop- maar, dank voor het zappen naar een episode van Wetspelen Taalklas. Ik hoop dat je er in de volgende aflevering weer ziet. Een littekensje, visueel alsjeblieft commentaar op de video's, wat je zou kunnen doen, wat je niet zou kunnen. Zou je ons eens checken op Patreon-kontom in Se chat om je kan bijdragen. Oh, ja, bijdragen beter så. Okej, Oké, dank voor nu.